Ik ben Menno Bloembergen, sinds 2008 ben ik orthopedisch chirurg en sinds 2017 ben ik werkzaam in het Hagenziekenhuis. Ziekenhuis. Mijn bijzondere aandachtsgebieden zijn ongevalsletsels en heupklachten. Tijdens mijn opleiding, tien jaar geleden, heb ik al ervaring opgedaan met de voorste heupbenadering bij heupothese -operaties. Ook nu is dit mijn behandeling van voorkeur, omdat patiënten na de operatie sneller herstellen. De meeste tijd besteed ik aan behandeling van voet- en enkelklachten. De behandelingen en aandoeningen zijn zeer gevarieerd en de uitdaging zit erin om samen met de patiënt te kiezen voor de beste behandeling. Als voorzitter van de Dutch Foot and Enkels Society houd ik me actief bezig met kwaliteitsbesprekingen en onderwijs voor orthopedisch chirurgen en orthopedisch chirurgen in opleiding. Hierdoor blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen waar ook mijn patiënten van profiteren. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van het team van orthopeden van het Hagenziekenhuis. Ziekenhuis.